In deze video laat ik zien hoe je in OneNote 2016 kan werken met tags of labels of markeringen. In OneNote 2016 vind je een groepje met knopjes rondom markeringen in het startmenu. Hier zie je alle soorten labels of markeringen die je kan toepassen. En er zijn ook mogelijkheden om je eigen tags te maken, dus om bepaalde tags aan te passen. Je ziet er al een hele hoop. Zo kan je bijvoorbeeld iets wat belangrijk is, van een sterretje voorzien. Als je naar nou de adres van iemand uh, in je notities ergens opslaat, zet je er een adresmarkering bij. Uh, zelfs wachtwoorden zou je hierin kunnen zetten, hoewel ik dat niet zo heel erg veilig vind. Maar goed. Uh, boeken die je nog wilt lezen, uh, enzovoort, enzovoort. Vragen die je hebt, taken die je jezelf wilt toekennen of die je misschien uh, je studenten wilt laten maken. En zo kun je dus eigenlijk alles in een notitieblok een markering geven. Die markeringen die heb ik in dit notitieblok op allerlei plekken in secties gezet. Hier staan bijvoorbeeld een taak-tag. Uh, in dit geval uh, bij de aantekeningen hier heb ik een hele hoop verschillende soorten tags op een rijtje gezet. Maar op het moment dat je een groot notitieblok hebt, kan het lastig zijn om de precieze tags weer terug te vinden. En daarvoor is een speciale zoekfunctie. Ik ga even terug naar mijn eerste sectie en ik klik op tags zoeken en dan verschijnt aan de rechterkant een overzicht van alle tags die ik in dit geval in het hele notitieblok heb staan. Ik kan vanuit hier meteen doorklikken naar de plek waar het daadwerkelijk staat en ik kan hier nog specificeren of dat in dit notitieblok moet zijn, of ik kan zelfs in alle notitieblokken van vandaag zoeken. En ik kan het ook nog wat verfijnen naar bijvoorbeeld alleen maar deze sectie, dat afhan afhankelijk van hoe groot het is. Bovenaan kan ik uh, groeperen, in dit geval staan de tags gegroepeerd op de naam van de tag, en dat vind ik op zichzelf wel handig. Uh, en wat ook nog mogelijk is, is als je daarop klikt, is dat je bijvoorbeeld zegt: Ik wil ze gegroepeerd hebben op wat in welke sectie staat. En zo zijn er nog wat andere sorteringen mogelijk. Als je uh, deze tags nou op een bepaalde plek bij elkaar wil hebben, dan kan je een overzichtspagina maken. Hier helemaal onderaan klik je daarop, dan wordt er een nieuwe pagina toegevoegd naar de pagina waar je net was. En dan zie je hier. Ook weer een mooi per kopje, per tag eigenlijk alles bij elkaar staan. En een student kan bijvoorbeeld hier zien, oh deze zaken moet ik nog doen. Ik kan ze dus in dit lijstje bijvoorbeeld afvinken. Als je erop klikt, dan ga je naar, als je op het boekje klikt, dan ga je naar de plek waar daadwerkelijk die opdracht staat. Dus je hebt eigenlijk een soort van inhoudsopgave dan gemaakt op basis van je tags. Dat was in het kort het werken met tags. Er zijn heel veel mogelijkheden mee, dus experimenteer daar gewoon eens mee.